Dit zag je gisteren bij de familie Romein op RCM De Noordster. Hier dan, het is een begrafenis. Kijk, zo legden ze de mensen erin. Ze even huilen. Ze dus hadden verdrietig. En dan ging er ging een grote steen op. Dat was toen het Hunebedde Centrum in Borger. Heel leuk museum, mooi museum. Aan te raden voor kinderen, ja. Aan te raden voor kleine kinderen? Mm, minder. Aan te raden voor uh, jankerige kinderen die niet kunnen luisteren? Nee. Wat is mama toch voor lekkers aan het pakken allemaal? Blauwe besjes. Vinden jullie die lekker? Ja. Wat zei jij nou? Een boot van Rob van Kammen? Vergeet ook niet alvast even een duim omhoog te geven en druk even op abonneren om op de hoogte te blijven wanneer wij een video uploaden en de belletje je kent het wel Ping. papa mama Brian en Berber dit is de leukste familie van Nederland de familie Romein Goedemorgen! Hebben jullie lekker geslapen? Ja? Het is alweer dag 6. Welkom! Leuk dat jullie kijken. Vandaag gaan we weer een leuke dag beleven. Ik zie dat er wat op de lens zit. Getver. nieuw. Vandaag gaan we weer een leuke dag beleven. We gaan vandaag boodschappen doen. We moeten eten halen. Melk, want ik wil heel graag verse melk. We hebben hier ook een melktap in de buurt. Het lijkt wel alsof we onze vakanties erop uit. Uh, Maken. En we gaan eens kijken, want hier achter mij hebben we een lief meisje. Ah, <laughs> Goedemorgen. Dag, schat. Ik kom zo. Lekker zitten bij ja, me. Wij zijn een duivelse familie. Ja, wat vandaag ook moet gebeuren is even de bestanden, alle video's, even back uppen op een harde schijf. Die heb ik bij me, een externe harde schijf. En die gaan we straks even van de MacBook afhalen. En in de richting van uh, de schijfplempen. Ja, wat vinden jullie van deze vakantievideo? Zijn jullie blij dat deze camping eindelijk een beetje uitgelicht wordt op YouTube? Zodat jullie ook kunnen zien hoe het wordt? Nou, laat het even weten hieronder in de reacties. En vergeet ook niet alvast even een duim omhoog te geven. En druk even op abonneren om op de hoogte te blijven wanneer wij een video uploaden. En dat belletje, je kent het wel. Ping! Ja, die, die. Nou goed, uh, we gaan. Uh, het club zo doen, maar eerst even groenten en brood halen, want we hebben honger. En dan moet uh, toch eten intent zijn. Ik zei in huis wou ik zeggen, maar er moet eten intent zijn. En mama die wil even een douche nemen, dat is logisch. Die, uh, ik heb gisteren gedoucht. Kijk, daar komen ze. Oh, flauw. Hij nam niet op. Ach, nee, we gaan de boer op. Alweer. Oké, We gaan naar een leuke boerderij zoeken. En we gaan eventjes uh, geocachen. Ik heb zin om te geocache ook. En ik wil ook nog even... Nou ja, eigenlijk niks, niks. Ik wil helemaal niks. Ik wil genieten. Oh jee. Wat? Papa wil genieten. Ik wil gewoon genieten van de dag. Ik heb niks meer nodig. Niks meer nodig dan liefde en genieten. Oh, Zitten jullie achterin? Ja. Yeah. Wat een ruimte. Het lijkt wel een huis. Ga jij ook zitten, Berber? En wat gaan we doen? Ja, ja, Berber. Hey, en we hebben hier Hebben jullie nieuwe boekjes? Ja. Yeah. Dikkie Dik. We hebben even bij leesbiep boekjes gehaald, hè? Ja. Even af en toe even een boekje wisselen. Is leuk voor de kinderen. En nu gaan we naar Ruinerwold. Ja. Lekker. Gaan we eitjes halen. Mhm. Mm hmm. en Berber, waar staan we? Kijk, een boot en een brug. En daarom staan we stil. We staan stil voor een leuk bruggetje, hè? En ja, dat vind jij zo leuk. Jij komt uit Alkmaar, het watergebied. Hij komt uit Scheveningen, dus nog meer water. Ja, ja oké, okay, maar ander water. Daar heb je niet zoveel bruggen over het water. <laughs> ja. Wat zei jij nou? Een boot van Rob van Kammen? Ja. Heeft hij een boot dan? Ja. Wel oh, dat ik een boot had. De Homerboot zeker. Ja. Klopt. Want daar worden we heel rijk van namelijk. Ja, van Homer worden we heel rijk, dus we hebben een Homerboot. Hé, hey, er komt ook een trein langs hier. De brug gaat weer naar beneden en wij mogen zo weer doorrijden. We gaan een geocache zoeken. Zo, deze heb ik gevonden op dit mooie plekje. Vlakbij een escape room. Een terras voor koffie, thee en wat lekkers. En een prachtig weiland. En hij ligt daar. Bij de paddenstoel. Nou, deze hebben we op de naam staan. Dan gaan we even loggen. Gelijk. Snel in de, bus, want er, of in de auto, want er komt een bus aan. En dan... Dan gaan we naar de volgende. Zin in! Nou, Zo. fruit moeten we meenemen? Fruit? We waren aan geocache. Hoe kom je bij fruit? Nee, niet echt. Eh, Ga jij fruit halen? In het bos. In het bos. Nou, hier staat een fruitstalletje. Nee, er zijn frambozen, er zijn blauwe bessen en er zijn rode bessen. Uh, blauwe, blauwe, blauwe. Ik ga even alles watten. Blauwe. En de prachtige kasteel. Vind dat lekker? Leuk zeg. En we gaan met een tikkie betalen. Wat zei Berber? Winnen jullie besjes? Ja, dat gaan we zo doen. Anders zijn de besjes al helemaal op. We zijn even lekker aan het rusten. In Ruinerwold. Even de beentjes trekken en ik denk dat we hier maar naar het vestcentrum gaan. Hè? Nee, dat is in Ruinen, papa. Dat is in Ruinen. Ja, Ruinen. Versus. Versus. Nou, gaan we daarheen, Welk naar het Vershuis. Wat zeg je? Welk Vershuis. Daar gaan we eten halen en drinken. Misschien een worst. We gaan het zien. Wat trekken in het Drentse worst. En morgen komt hij op de camping, dus we moeten wel losgeld apart houden. Ik wil wel een uh, lekkere worst van, uh, uit Drenthe, een gedroogde worst. Ik wil morgen wel opeten. Ja joh, gekkie met je gordel opeten. Dat kind dat is gek. Ik zie een bord met wat lekkers. Het versus Met vers ijs. Ja. Daar. Wel ijs ijsje halen. Hadden we beloofd hè. Hetzelfde ijs als bij die boerderij net. Maar daar mochten we niet naar binnen, want het was te druk. Ga dat Nee. Hou is wel lekker. Nee, dat vinden nu niet hè. Dat weet ik. Oh, <laughs> dit dus kunnen wij wel pakken. Als ik het nou even aan jou geef, Brian. Die vinden jullie lekker. Dat is witte koekjes slaan. Ja, koekjes slaaf. Wat zitten we te doen? Doei. De boeien. En wat hebben we net gedaan? Boeien. Nee, we hebben geocached. En we hebben lekker eten gehaald hier bij het Vershuis. Leuk winkeltje. Een winkel hier in Ruine. Je hebt de groenten, fruit, vlees en boerenkaas, zuivel, eigenlijk heel veel dingen. Het Vershuis. Zeg het maar. Ijsje. En ijs. Daar heeft Brian wel heel erg trek in. Dus die gaan we zo eerst opeten. Dan lopen we nog even naar de bakker. Want we moeten ook even lunchen. Een broodje eten. Eerst een ijsje. Eerst het ijsje zo eten. Nou, Bermuda moet even plassen. We zijn weer op de camping. En we gaan. Euh, mama gaat zo het kruimelpad doen. Zo kunnen we kijken wie de meeste dingen is. Hoi Alex! Hoi! Sammy komt eraan. Ja Sammy komt zo hè. Terwijl Sanne met de kinderen naar het veld is, ben ik even op de scooter gaan geocashen. Ja helaas kan Sanne niet mee, want Sanne heeft de fiets niet bij zich en daarentegen na de operatie kan ze helemaal momenteel niet fietsen. Hopelijk gaat dat in de toekomst wel weer komen, want ik mis het ontzettend dat samen op de fiets en de scooter lekker op wat gaan. Voor groente en eten, maar daarentegen... Alleen is het ook heel leuk hoor. Nou, nu ben ik ondertussen onderweg naar geocache. Over um, 280 meter moet ik rechtsaf. En daar moet ik een geocache vinden. Ik neem je even mee in de omgeving hier. Ja, en dan ben ik er al bijna. En dan ben ik al bijna bij de geocache. Ietsje rechtdoor nog. Ik zal eens kijken, wat de herrie hè? Ik heb hem weer gevonden. We gaan hem loggen. Als dat ding blijft liggen. Zo, de petling. Zo heten die buisjes. Ik weet niet of jullie dat weten, maar dit heet de petlings. Die worden door geocachers gebruikt als geocache behuizing, zodat het logol uh, droog blijft. Nou, mijn geocache naam is feestneus. Tussen ben ik een aardig stuk van de camping verwijderd. Over 200 de meter, de Venne draait iets naar links Leerbroek, en wordt de Leebroek, Leebroek zie ik hier. Leebroek, daar ga ik nu heen. En vanuit daar ga ik naar de proeverij in Dwingelo. Maar terwijl ik hier onderweg ben, kunnen jullie misschien even kijken bij Samme. En Brian en Berber, wat ze daar aan het doen zijn. Ga je vertellen wat jullie aan het doen waren? Uh, policie, oh, een che aan. Oh, politietje. Wat moest je doen dan? Check mm. Wat komt Sammy net doen? We uh. wilden nou een knuffel pakken. Jok. Heb jij een knuffel dan? Waarvan? Van ja. Sammy. Ik weet niet! En als ze dan in de rij komen en je dan ziet u dat. Ja! Gaat ze je aan de rij staan? Ja! Naar beneden! Andere armen naar beneden! je het is! We zijn weer bijna op de camping, maar. Ik ben net de Fransman. Even stopbrood gehaald. Even lekker! Dus vanavond met mijn vrouwtje genieten. En niet alleen stopbrood, maar ook. Heerlijke appelgebak voor na het eten. Als de kinderen lekker hun eten op hebben. Zo, en dan ben je opeens weer bij de tent. He? Ja. Waar zit jij? Ja, je zit in beeld. Zo. Ja, Ik doe het zelf omdat ik niet meer anders gewend ben te filmen. Mijn telefoon is aan de voorkant kapot. Zoals ik al in de eerste aflevering vertelde. Of tweede aflevering. Ja, achterkant, voorkant, de frontcamera. Niet de selfiecam. Maakt niet uit. We gaan deze vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Leuk dat je hebt gekeken, Ik kijk, daar komt een grote vriend ook aan. Zeg maar bedankt voor het kijken Brian. Boe. Duimpjes omhoog. Ja, jij niet, jij moet het zeggen. Doe allemaal jullie duim omhoog. Zeg het eens? Nee? Ik heb het hele lange. Ja, dat hoeven de kijkers niet te weten. Doe allemaal jullie duim omhoog. Terugkeer even op abonneren. En vergeet niet op het belletje te drukken, want dan hoor je dit. En eh. Uh, dan zijn jullie allemaal weer bij een volgende. Hey, tot morgen. Papa. Mama. Brian. En Berber. Dit is de leukste familie van Nederland. De familie Romein.